Ja, maar ja, eventjes weer even een stukje tussendoor. Want ik zei dat mijn vader wel wat had aangedaan. Maar ja, het is niet slaan. Kijk, hij kon wat boos doen. En ja, kijk, mensen moeten... Ja, als je kinderen hebt, dan moet je voor ze zijn. Dan moet je niet boos. Ja, iedereen doet wel eens een keer fout. En ik ook. Net zoals in de Filipijn. Ik heb mijn YouTube wel ondertiteling. Maar ja, weet je, ik heb het weer voor elkaar gekregen. En niet iedereen doet wat hij goed doet. Kijk, ik was wel niet blij dat mijn moeder overleden was achter en dat het slecht was. En dat mijn vader dat was, maar weet je, dat heeft me wel geleerd. En een tijdje geleden zag ik dat ik, dat, ja, ondanks dat ik er niet blij mee was, verdrietig mee was, dat ik er toch een wijze les van heb. Want ook al, mijn stiefmoeder in het begin, die was wel leuk. Maar ja, dat, dat bleek later regelrechte kring. Maar ja, weet je, ook zij kon er niks aan doen. Want ja, als wij beter hadden geweest en mee hadden geluisterd, had het misschien ook anders geweest. Kijk, een collega, die zei, nou ja, niet een collega, maar een vriend van me, die zei tegen mij, oh jong, mijn vader is een wijs persoon, want hij heeft me geleerd dat ik van alles een beetje werd. Maar ja, wie zegt dat dat de wijs is? Want ja, hij zit met dingen en dat neemt hij zijn vader kwadelijk. Dus zo wijs was zijn vader toch niet. Maar ja, iedereen maakt fouten. En hij zit er nog steeds mee. Maar ja, dat is zijn probleem. En ik sluit het hier even bij af. Want als ik denk dat ik af moet sluiten, sluit ik af. En dan ga ik later weer eens een keer in de filmpje. En ik hoop dat jullie hier ook wat aan hebben. En ik ga er later wel uitgebreid over hebben. En over veel dingen. En ik weet het allemaal nog niet. En ik zie het wel als ik het doe. Want ja, ik doe het toch lekker waar ik zin heb, net zoals een maat, wat een ander ook zegt, wat een ander ook doet. Dat, net zoals hij, maakt het niet uit. Allemaal, all is het voor, voor mij wel uit, want ik, ik hoor graag positieve commentaar. En YouTube's filmpjes Waar ook niet, want ik was bang dat iedereen me afrekent. Maar ja, kijk, dat doen ze me heel alleen al. Dus ja, als er 70 miljoen mensen dat gaat doen, zal het me nog niet uitmaken. Dan zoeken jullie het maar uit. Maar ja, ik denk wel dat jullie er wat aan hebben. Nou, ik, nou, ik slaat hem hier af en tot de volgende filmpjes spreken jullie weer. Tot dan, doei!